Hey jongens, wat ik vandaag ga uitproberen is de Carbon Coco Natural. Teeth whitening. en uh, Ik heb hem gekregen om te testen, dus ik ga hem in deze uh, video laten zien wat het effect is. Het, het idee is dat het uit houtskoppen bestaat en een klein beetje kokosnoot. En er zit volgens mij ook nog een soort klei in. En hiermee moet je dan je tanden poetsen en daarmee krijg je echt super witte tanden als het goed is. Nou, ik kreeg een soort manual erbij. En, uh, wat staat erin? Dip toothbrush in jar, brush your teeth for 3 minutes, spit out and rinse. Oh, dat klinkt heel erg makkelijk. <laughs> en ik heb er een uh, tandenborstel bij gekregen, die een zwarte haartje heeft. Die moet hem nog uitpakken. Ik heb dit potje eigenlijk ook nog helemaal niet... Uh, opengemaakt, dus ik ga hem nu voor het eerst openmaken. <laughs> die ben ik ben heel bedoeld. <laughs> ik ben ook een beetje bang, want het is zo zwart. Ik heb eerder een video gemaakt over tips om je tanden witter te krijgen. En daarin had ik een aanrader voor een product uh, van Beverly Hills. Een tandpasta. En die, was ook, die had ook houtskool. Die vond ik heel erg fijn. Maar echt een half jaar na die video online was gekomen, haalde ik uitvalt die tandpasta uit hun assortiment. En kwam er eigenlijk niks vervangends op. Dus uh, dat vond ik heel erg jammer. Oeh! Het is... Oh, ik mag, bijna, ik mag niet eens hard ademen, want het is gewoon... Het is poeder. Oh jongens, wacht. Ik weet niet eens of ik dit wel goed op camera kan laten zien, want ik ben als het dood dat het eruit valt. Hey, kunnen we even inzoomen? Zoom in. Ik weet niet of je het heel goed ziet, maar het is echt zwart poeder. En je moet de tandenborstel een beetje nat maken. Dus ik ga hem eerst even uitpakken. Ik ben zo benieuwd of dit je tanden witter maakt super benieuwd. Um, ik ga deze tandenborstel even wat uh, natter maken. En dan uh, gaan we het proberen. Ik ben zo benieuwd. Oké. Okay. Nou, tandenborstel is nat. Ik ga maar nu indippen. Wat als mijn tanden zwart blijven? <laughs> wat gebeurt er dan? <laughs> ik ben echt heel benieuwd. <laughs> ik vind het echt een beetje eng. Oké. Okay, dip hem maar in. Oké. Okay. En ik ga nu mijn tanden ermee poetsen. komt die dan? Oeh, het poedert. Oeh, kijk hoe een tanden eruit ziet. Kijk, drie minuten. Zo, nou ik heb het net uitgespuurd. En ze mogen je van tevoren wel even waarschuwen dat het ontzettend... Poedert dit product. Dus uh, dat je beter zwarte kleding kunt aandoen. En met mijn blauwe blouse was het niet heel erg slim. Maar uh, ik merk wel echt verschil. En uh, ik moet zeggen, toen ik het er maar drie minuten had gepoetst. En ik ging het uitspugen. Spuugde ik net zo lang het water uit tot het... Uh, doorzichtig was dat het niet meer zwart of grijs was, maar ik had nog wel een beetje dat langs een tandvlees, dat daar dat zwarte nog een beetje zat. ik heb met mijn eigen tandenborstel nog een beetje het weggepoetst en ik heb wel echt het idee dat mijn tanden witte zijn dus ik ga nu even een voor en na foto een voorfoto laten zien en een nafoto... zodat jullie kunnen zien wat het effect ervan is mijn tanden voelen ook heel erg schoon en heel erg glad dus daar ben ik heel blij mee dat voelt echt heerlijk en ik heb het idee dat je hoe vaak je dit doet dus doe je het een paar keer per week dat het dan het effect ook Versterkt. Ik heb het nu natuurlijk nog maar één keer gedaan. En ik heb nu al het idee dat mijn tanden er witter uitzien en dat het er beter uitziet en uh, houtskool is eigenlijk een hele makkelijke manier om je tanden witte te maken je ziet het steeds vaker uh, op carboncoco.com kun je deze bestellen en je doet er super lang mee want ik had een klein beetje op mijn tandenborstel gedaan en ik dacht van, oh dit is veel te veel <laughs> dus met uh, dit poeder doe je heel erg lang, maar ze hebben ook tandpasta's en ik denk dat dat net iets makkelijker is uh, dit houtskool uh, doosje kost 39 dollar, is vrij prijzig en in euro's iets van 34 euro, maar je doet er dus onwijs lang mee, dus ik ga ook gewoon kijken als ik dit een aantal weken volhouden, wat dan het effect is op langer termijn, of mijn tanden dan op langer termijn een stuk witter uh, worden. Uh, als je mijn video's een beetje elke week bijhoudt, dan uh, zul je misschien verschil gaan zien. Dat zou natuurlijk heel erg vet zijn. Uh, dus ik ben eigenlijk wel te spreken, maar ik denk dat die Tampasa, dat dat net iets makkelijker te gebruiken is. Dus ik zou liever de Tampasa aanraden dan het poeder. Al is het poeder natuurlijk wel heel intens en geeft denk ik het beste resultaat. Uh, dus ja, ik vind het wel echt een aanrader. Ik voel me ook... Ja... Ik heb ook echt genoeg omdat mijn tanden veel witter zijn. En uh, ja, iedereen wil steeds wittere tanden. Dus hoe gaaf is dat dat je dat op een vrij makkelijke manier bij jezelf thuis kunt bereiken. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. En uh, geef een duimpje omhoog. Als dat zo was, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Um, heb je zelf nog tips, suggesties, vragen of wat dan ook, dingen die je kwijt wilt, laat me dan een comment achter. Dat vind ik ontzettend leuk. En uh, nou, nogmaals, uh, bedankt voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer. Doeg!